Ik ben nu verder met uh, toer 2. Um, de eerste toer was uh, 5 vaste, 2 lossen, 5 vaste, 2 lossen. Dan ga je uh, de volgende toer met uh, 1 lossen omhoog en 1 vaste in die opening. En dan ga je beginnen met 1 lossen, 3 stok, 3 uh, vaste op de vaste in het midden en dan weer een uh, losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse en dan weer drie vaste in het midden van die vijf en uh, haak maar mee en dat is uh, toer 2 dus je begint die toer met een losse dan zet je drie vaste in het midden van die 5. Dus dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5. In die middelste drie zet je drie vaste. Dit is 1. Dit is 2 en dit is 3. En dan weer 1 losse. en dan weer in die opening. Zet je een soort V-stick. Oh, wacht, we moeten nog even één lossen, sorry hoor. Um, wat heb ik dan nou gedaan? Ja. Dit was de vaste. Eén lossen. En dan in die grote opening een V-stitch. Dus de stokje, een lossen en een stokje. En dat is eigenlijk alweer toer 2. Dus een lossen. Dan op die 5 vaste zet je, in die 3 middelste zet je weer vaste, 3 vaste, 1, 2, 3 en een losse en weer in die grote opening een stokje, een losse en een stokje en dan weer een losse en dan pak je weer sla je dus één vaste over en dan zet je drie vaste op de vaste en dan weer een lossen en dan weer op de opening een stokje of in de opening en een losse en weer een stokje en zo maak je die hele toer af dus het is een tot even inzoomen op die eerste toer ik zal even in het begin beginnen Hier zet je even een losse en een vaste, dan weer een losse en dan zet je drie vaste op de vaste, dan weer een losse, dan weer een stokje, een losse, een stokje en dan weer een losse en op de onderste 5 zet je in het midden die drie vaste en dan weer een losse stokje, een losse stokje, een losse en zo maak je toe 2 af. En als je daar bent, dan zie ik je weer.